Dag iedereen. Zin om te koken en te bewegen als een echte kampioen die staat te springen voor de Olympische Spelen, wel vandaag nog specifieker met een taekwondo ka. Hey Jawad, jij bent taekwondo kampioen. Je hebt verschillende medailles gehad op het EK. Je bent wereldkampioen geweest in 2015. In het algemeen, hoe is het? Goed. goed, goed. Ja? Ja, we zijn aan het voorbereiden voor de Olympische Spelen in Tokio. Is dat zo uw belangrijkste sportieve doel op dit moment? Ja, okay. de Spelen blijven de ultieme wedstrijd. Okay, ja. Want We staan hier aan uw trainingscentrum. Ja. Maar voordat we over sport gaan babbelen, wil ik je een paar vragen stellen over koken. Wat heb je deze ochtend gegeten? Eieren. Heb je zo een speciaal ingrediënt dat jij eet tijdens kampioenschappen? Af en toe neem ik die uh, muesli bars van Foodmaker. Ik eet die graag tussen de, de matjes. Als je moet kiezen, pizza of quinoa? Pizza. pizza? <laughs> ja, toch pizza. Sorry. Wat zijn drie ingrediënten dat je op een bord moet hebben, volgens u Ja, karps, proteïne, um, veel water voor mij. Kookt je graag? Dat niet. sorry. Maar uh, ja, ik kijk een beetje naar het Ik ga je een paar dingetjes laten zien dat het zijn om zelf te doen. Super. Jawad, je hebt gekozen voor toast avocado zalm. Hier is alvast uw schort en ik ga er nog wat dingen aan toevoegen om uw toast zo wat te pimpen. Je mag hier een beetje rietsuiker in doen en rode wijn al zijn. Hier zijn radijzen, die zijn al mooi gewassen, mooi vers. Je mag die in twee snijden. Maar we gaan die zo een kwartier laten marineren en dan gaan die zo mooi roos worden. Je ziet dat ze ja. een klein beetje roos worden. Kent je dit? Avocado. Tuurlijk. Weet je hoe je dat moet snijden? Nee. Probeer eens. We hebben een probleem, hè? Je pakt je mes, je doet een inkeping. En dan kom je eigenlijk op de stenen. Ja. Dan pak je de avocado en draait ja, draai, je ja. eigenlijk volledig. En dan moet hij normaal gezien loskomen als je draait. Okay. Eh, voilà! In één keer. In één keer. En dan is het normaal gezien inderdaad met het mes zo. Hup, draaien en komt hem neer. Ja. En dan mag je je olympische spieren ja. laten gaan en je mocht dat zo wat crushen. Terwijl ik dat nog doe, mocht je een chilipeper branden. En dan brand je hem volledig zwart. Voilà. Dus ruik je nu dat zo'n beetje ja. gerookt barbecue? Ja. Je legt hem hier en dan gewoon, dan kom ik erover. En door de hitte gaat dat een beetje rusten en gaat dat makkelijk zijn. Ja. Nice. De toasten die zijn mooi warm. Mm -hmm. En nu is het belangrijk om ze onmiddellijk in te wrijven met een beetje knoflook. Want rauwe look is echt heel, heel fel van smaak. Het is wel warm. Ah ja, dat is warm, ja. <laughs> Bon, zalm. <laughs> yes. En dan zo wat puntjes zure room. En dan gaan we er nog zo wat chilipeper op doen. Dat ziet er mooi uit, hè? Ja, tof. Ja. Ik denk dat het nu tijd is om, als je gehoesting hebt, met een keer iets te doen. Taekwondentraining achter. Heel graag. Ja, Jawad, we zijn hier in het trainingscentrum. Hoe ziet zo'n dag voor u er normaal uit als topsporter? Krachttraining, krijg training, lopen, conditie, alles wat specifiek. Taekwondo, tactisch, sparen, vechten. En nu op weg naar een kampioenschap, de Olympische Spelen. Ja. Wat is daar anders aan? De training is dan zwaarder. Dat neemt heel veel energie, ook dan mentaal. Ik heb een tip voor jou. Er is no secret, alleen maar stretchen. Zelfs als ik op PlayStation speel bijvoorbeeld, gewoon met mijn benen zo open, dan speel ik speel mijn PlayStation bijvoorbeeld. De dus dat is super super belangrijk. Oké, okay, nu staan we. Blijf staan. Ja. <laughs> Eén, twee, drie, andere kant. Hier, hier En dan naar achter. Heel goed. We gaan beginnen met de basistrap ja. en dan up Abcchi. Oké? Heel goed, heel goed. Je weet, om punten te scoren, je moet hier raken of hier. Atja! Ach Allee, hop, één keer, één keer. Atja! Heel goed. Dikke merci voor de initiatie en op naar goud. Ja. Chariot, nog hier. Dankjewel, leuk. Dankjewel. Deel jouw recepten en sportiekeukentips via Instagram en tag ons. Want als je meer dan 250 likes hebt, beland je in de kampioenenlijst van De Leize Magazine. En dat is echt top. En wil je meer recepten, meer workouts van onze kampioenen? Zoek dan naar delijzen.be.